Bij het oplossen van een rekensom moet je goed opletten wat je als eerste uitrekent. Als je een groep mensen de som 3 plus 2 keer 5 laat uitrekenen, zal een aantal daarvan het antwoord 25 geven, terwijl anderen het antwoord 13 geven. Twee antwoorden voor dezelfde som? Hoe zit dat nou precies? Alleen de mensen die 13 als antwoord geven, hebben het juiste antwoord gegeven. Bij het uitrekenen van sommen heb je namelijk te maken met de rekenvolgorde. De rekenvolgorde zijn regels voor hoe je een som op de juiste manier oplost. Als eerste los je altijd alles tussen de haakjes op. Staat er tussen de haakjes een langere som, dan volg je daarvoor ook de rekenregels. Dan komt keer en delen. Keer en delen zijn allebei even belangrijk, dus die los je van links naar rechts op. Welke je als eerste tegenkomt, los je ook als eerste op. Als laatste plus en min. Plus en min zijn ook even belangrijk en doe je van links naar rechts. Let op dat bij sommen waarbij je de rekenvolgorde gebruikt, altijd je tussenstappen opschrijft. Een aantal voorbeelden. 2 plus 4 keer 7 gedeeld door 2. Eerst keer en delen, van links naar rechts. Dus eerst 4 keer 7 is 28. De nieuwe som wordt dus nu 2 plus 28 gedeeld door 2. Dan 28 gedeeld door 2 is 14. Opnieuw schrijven en dan krijg ik 2 plus 14 en dat is 16. Nog een voorbeeld, 16 gedeeld door tussen haakjes 3 plus 5 keer 5. Eerst alles tussen de haakjes, dat is 3 plus 5 en dat is 8. Nieuwe som wordt dan 16 gedeeld door 8 keer 5. Dat is alleen nog een keer en delen, dus van links naar rechts. 16 gedeeld door 8 is 2. Nieuwe som is 2 keer 5 en dat is 10. 5 plus 3 keer 6 min 2. Eerst 3 keer 6 is 18. Nieuwe som is 5 plus 18 min 2. Dan plus en min van links naar rechts. Dus eerst 5 plus 18, dat is 23. Als laatste 23 min 2 dat is 21. Dan nog één voorbeeld. 5 keer 3 plus tussen haakjes 9 min 5. Eerst 9 min 5 dat is 4. Dan is de nieuwe som 5 keer 3 plus 4. Keer gaat voor plus dus eerst 5 keer 3 dat is 15. Dan houden we nog 15 plus 4 over en dat is 19. Dat is dus de rekenvolgorde die voor de meeste sommen voldoende is. Later wordt deze nog wat uitgebreid met machten en wortels. Maar als je die nog niet hoeft te kennen, is dit voor nu voldoende. We zouden het fijn vinden als je de tijd nam om onze video te liken en te delen en je op ons kanaal te abonneren. Graag tot de volgende keer.